Kijk eens, Joyce! Kijk eens, Joyce! Ho, Joyce, kom maar, Helemaal alleen hier! Hé, hey, Joyce! Dat, dat zijn lekkere wortels, Joyce! Ho, Joyce! Eigenlijk had je bij, bij, best bij een masje kunnen staan. Ho, Jos, kom maar, Je hebt nog loof, Joyce! Oei, je komt wel heel dichtbij. Oh, Joyce. Goed zo, Joyce. Hey Joyce. Ho, Joyce. Kijk eens, Joyce. Ik heb nog één wortel. Winterpeen, nou oh, eigenlijk. Maar ah, je hebt hem nog liggen. Hey Joyce. Kom maar, Joyce. Dat smaakt goed, Joyce. Het is wel niet zo handig te tapen zo. Oh, Joyce. Kijk eens, Joyce. Hé, hey, Joyce. Nu krijg je meer dan Blackjack en Annabel en Roosje bij elkaar. Misschien is er toch takt geweest om te staan ga naar een nieuw hoisak. Ochtjes, kom bijs. Kijk eens, joys. Ochtjes. Hey joys. Goed zo, joys. Ga één even over het hekje heen. Hey joys. Waar staat Mascha? Ja, het is een plek. Dat schelde plek. Niet doen, Joyce. Niet doen, niet doen, Joyce. Joyce, hou zo even op. Waarom doe je nou toch zo? Hey, Joyce! Joyce, Alles is op, Joyce. Ik heb niks meer. Op, Joes. Sorry, Joyce. Kom maar, Joyce.